Hey guys en welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben hier samen met mijn lieve vriendin Robin. We Hi. We are reunited. Vandaag gaan we een. Wat gaan we opnemen? Want ik kan het niet uitspreken. Een. Een, een, een mukbang. Ik zeg altijd Boekbang en McBain. Wat zeg ik nog meer? I don't know. Maar het klopt niet. Maar goed. <laughs> een mukbang Dus deze video bevat een live update en we hebben gisteren, tenminste ik heb gisteren een vragenpool op Instagram gehouden. Ja, durf te vragen wat je nooit eigenlijk anders zou durven vragen. En dat alles anoniem blijft. Dus ik heb wel een paar leuke vragen gezien. Ja, ik sommige niet. gaan we ook echt skippen. Want sommige gaan echt tuffer. En, ja. en we hebben vandaag ook sushi van Mr. Sushi. Uh, volgens mij zit dit door heel Nederland. En uh, ja, ik bestel eigenlijk altijd daar. Ik vind het super lekker. Ik heb de Salmon Roll besteld. Maar dat mag Robin dus niet hebben. Want Robin is. Prego! Hey! Hey! Hey! En die mag zij dus niet hebben. Dus deze is dan voor moi, En die andere is hey. voor jou. Voor de rest is alles met kanaal kip, we hebben er echt zin in, het is nu oh, bijna 5 uur Ik heb echt honger, we hebben, ik, wat heb ik net gegeten? Oh ja, we hebben net chips, chips. even naar binnen gewerkt En kit kat Ja, omdat ze zo honger hadden dus. Robin heeft nu al twintig keer gevraagd aan mij van, kan ik nou eindelijk eten? Dus, girl, alsjeblieft, start je oh. op het eten, we gaan eten, let's go! Ondertussen wanneer Robin aan het aanvallen is, ga ik even een live update over mezelf doen ja, uh, yeah. ik ben in die tussentijd ben ik verhuisd. Wat heb ik nog meer? Ik ben op vakantie geweest. Nog een keer op vakantie geweest. Uh, ik ben uh, weggegaan bij die baan wat ik toen had. Want de vorige keer dat ik aan het vlog was, werkte ik aan. nog bij een bedrijf in Almelo. Waar ik de naam niet van ga noemen. Maar ja, uh, yeah, daar ben ik <lacht> <van>. <lacht> <lacht> Maar daar ben ik weggegaan. Uh, we wonen eerst in Glanenbrug En voor mij was het echt een en al ellende. Want ja, je woont gewoon super uh, afgelegen. En ik heb eerder samen met mijn vriend gewoond en we wonen hier uh, uh, aan Van Heekplein. En dat is in Enschede, dat is gewoon de binnenstad, dat is gewoon ja, het klein waar je uitkijkt op super de kruimmarkt en uh -huh. weet ik veel wat. Ja, en daar hebben we dus gewoon superleuk. Nou, um, toen zijn we een tijdje uit elkaar gegaan, maar toen kwam ik we weer bij elkaar terug, maar toen was hij verhuisd naar Gladenbrug. Maar Gladenbrug, wat is het? Ja, het is gewoon zo'n bijwijk. Ja, het is bijna geen eens Enschede, je zit bijna ja. gewoon in Gronau en dat is hier heel dichtbij, dat is in Duitsland. En het was gewoon zo afgelegen, en het was een oude flat. En ik ben gewoon zo te perfectionistisch met mijn huis en de afwerking. Was en niks ik... voor jou? Nee. En ik heb ook al eerder aan de Havenstaat Passage gewoond. En daar huurde ik van een, um, ja, eigenlijk van een soort van makelaar. En uh, dat was gewoon super mooi. Super mooie keuken, echt super mooie badkamer. En dat wou ik super graag weer. Hoe vaak kan ik super zeggen, maar oké, okay, dat wou ik super graag. Maar toen kwamen we dus bij dit huis en uh, ja, wij wonen hier nu bijna een jaar, in maart of april, wonen we hier nu een jaar alweer. Zo lang alweer ja. Maar uh, daarvoor krijgen jullie binnenkort dus ook nog een home tour. wonen komt hier ook nog binnenkort met mijn meubels, dus uh, daar ga ik echt een hele leuke home tour van maken. Um, ik heb ook een nieuw bed gemaakt, dat hebben jullie wel gezien, dus daar ga ik ook nog even een update over geven. Wat nog meer? Oh ja, in de tussentijd ben ik op vakantie geweest. In mei ben ik met mijn vriendin naar Dubai geweest. Twee weken. Dat was echt super leuk. Leukste vakantie ever. En uh, daarna ben ik, uh, oktober. oktober, ben ik weer een maandje weg geweest. Ook weer naar Dubai. Maar mijn nichtje, die woont daar. Dus uh, we zijn twee weken in haar huis gebleven. En zij was dan uh, in de tussentijd dan in Amsterdam. Dus hadden we eigenlijk het huis voor onszelf. Maar zij woont super mooi op de palm. Hadden echt super mooie skyline. Van GBR en echt was echt super mooi en weer heel super, maar oké. Okay. <laughs> Daarna zijn we dus twee weken weer in een ander huis geweest, was ook super mooi, super leuk vakantie gehad. En ja, ik heb nog nu tandem, dat is ook een beetje en voor de rest ja, maar je was ook wel blij dat je weer terug was. Ik was ook heel blij dat ik terug was, klopt. Ik was, ik was van plan altijd ooit om naar Dubai te verhuizen ja. en uh, ja. Want ik weet nog dat we gingen facetimen en toen moest jij nog, of moest jij nog, toen bleef jij nog de... een week of zo. Ja, anderhalf ja, uur. Ik had het wel echt gehad. Oké, okay, de camera viel even uit, maar even um, uh, Ja, Uiteindelijk was ik wel echt super blij dat ik naar huis kon gaan. Waarom heb ik dat dit? Wat heeft het met super? Ik zeg nooit super. Nee, doe maar super niet meer. Oké, okay. <laughs> nou, ik was heel erg blij. Ja, land komt even tussendoor. Nee, ik was dus heel erg blij dat ik naar huis kon. Want ja, na een maand lang heb je het wel een beetje gezien. En ik was met één vriendin de hele tijd op vakantie. En uh, ja. Oh ja, de laatste week was mijn nichtje ook nog gekomen. Dat was echt. Ik had oh ja. het echt heel erg leuk met haar gehad. Zij heeft echt de vakantie afgemaakt. En uh, ik ging naar huis en ik was helemaal klaar met Dubai. Tuurlijk ga ik nog ooit wel een keertje weer terug. Het kribbelt nou een beetje. Maar, maar dat, dat, komt dat wonen omdat, is weg? Ja, dat wonen is weg. Want voor de tijd zat ik een beetje in dubio met mijn vriend, want hij wil heel erg graag beginnen met kinderen. En ik had nog echt zoiets van ja, maar ik heb niet geleefd. En eerlijk, hij heeft altijd wel geleefd. Hij heeft echt met vrienden altijd op vakantie oh ja. en dit en dat, uitgaan overal. En ik was niet zo. Dus ja, ik had echt die vakantie. Dat was voor mij een soort van bucketlist iets van dit, dit moet ik doen voor mm. mezelf. Nou, en ik heb het gedaan en daarna was ik ook gelijk toen ik terugkwam eigenlijk op de vakantie zelf al was ik er al klaar mee. En dacht ik van, ja, ik wil naar huis, ik wil kinderen maken en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat dus, is genoeg voor jou. Ja, dus voor mij uh, is dit nu mijn toekomst. Ja, dat ik me daarop ga richten. En uh, ja, ik heb eigenlijk denk ik wel een beetje alles gehad. Nou Robin, uh, die weet niet uh, echt precies hoe ze moet beginnen. Ja, ik hou daar niet van. Maar, uh, ja. maar het leuk ben het ook helemaal niet zo hoor. Dat weet jij ook, dat ik niet zo vind. Ja, maar je dat kan aan. dat wel heel goed net. Hmm. Nee, uhm... Ja, met mij eigenlijk. Rustig. Ja, Prego. Well. Heel blij. 23 weken gisteren. Dus ik ben net over de helft. En uh, oh. ik kan niet wachten tot hij er is. Het was een jongetje. Oh my god, het was gewoon een jongetje. Ik wou heel graag een jongetje. Maar ik durfde het niet te zeggen omdat ik dan bang ben dat ik dan boze ogen krijg ofzo. Dat je dan jinkt. Ja. Mm -hmm. Want ik zei tegen iedereen van nee, nee, nee. Ja, ik denk een meisje, ik denk een meisje. Ik hoopte echt een jongen. Dus ik die 16 weken echt gewoon. Uh, ja, en toen was je echt heel blij. Ja, dat was niet normaal. Het ja. was niet normaal. En het vrouwtje zo van ja, had ik allemaal al video's kijken van tevoren om te kijken of je dan op de echo al kan zien of het een mensje of een jongen werd. Dus ik had al zogenaamd, wist ik dan, uh, hoe, hoe je het kon zien. Dus dat ik die 16 weken echt gewoon. Maar ik zag het wel. Ja. Ik zag echt wel gewoon zo'n piemeltje. En toen zei ze van, uh, wil je weten wat het wordt? Ik zeg, ja. Ik zeg, maar het is een jongetje. En toen zei ze, ja, oh, oh, dat heb je echt snel gezien. Ja, het is een jongetje. En toen moest ik helemaal huilen en ik was helemaal blij. Ja. Dus ik krijg een, uh, een boy. Ja. Nou, en in de tijd ben je ook verhuisd. Ja, dat. Ik ben ook verhuisd. Ik woon hier nu in straat achter eigenlijk. Ik woon ja. eigenlijk precies in de stad. Mm -hmm. En jij, jij heel iets, heel iets te buiten. Ik heb last van de ambulance en jij hebt last van de kerk. Ja. Dus... Um, ja, dat eigenlijk. Ja. ja we dan zijn dan we eigenlijk elke dag samen. Ja. Chillen. Nee, voor de rest uh, ben ik me eigenlijk volledig aan het richten op de zwangerschap. is zoiets moois en ik praat echt elke dag ook met Michelle over Die zal wel helemaal gek worden van mij. Maar echt, ik ben zo trots op dat ik dit mag doen. En ja, ondanks dat je lichaam gewoon verandert, ben ik gewoon heel erg trots eigenlijk. Ja. Hey, ik ben gewoon een tijdje van social media afgegaan. Gewoon omdat ik een beetje op mezelf wil richten en um, ja, gewoon even chill. Gewoon geen, ja, ik weet niet, hoe noem je dat? Gewoon even geen impuls Even een, even een break. Ja, ja. Even op mezelf richten. Um, Wat had vragen toch? Mhm. Mm nou, zullen we maar geluid doorgaan naar de vragen. Je Instagram vragen had je. Ik ben zo benieuwd. Ja, ik heb haar niks laten zien omdat ik puur haar reactie wou zien van hoe ze op bepaalde dingen zal reageren. Maar je, wel eerlijk, bepaalde vragen ja. heb je wel gezegd. Ja. Maar die kunnen en daar doen. heb ik al gewoon op gezegd van ja, Missi super die fake, ja. Ja. ja, Misschien Ook ooit, mijn. maar uh, het is gewoon een beetje mijn eigen leven nog. Ja. Oké, okay, girl. We mm. gaan start. Here comes the tea. Arna. Ja, eigenlijk. Vind ik dat jullie allemaal eigenlijk best wel mild waren, want ik krijg heel veel levensvragen. Ja, want je had echt wel gevraagd van... Uh... Ja, je mag gewoon hard gaan. Maar ja, oké, okay. even kijken. Wat vind je van abortus als het kind bijvoorbeeld ziek is, dat de oude niet voor hem kan zorgen? Nou, ik ben voor, ik snap dat helemaal, ik vind het echt niet... Ik ben ik zou... tegen Ja, ik zou het echt niet uh, erg vinden van, ja, als je alleen bent, hè. stel dat je nou alleen bent, jouw kindje gaat gehandicapt zijn. Nou, ja. nee. Ja Want heel toevallig, of heel toevallig Als je dan zwanger bent, nou ja de moeders onder ons die weten het wel Die moet je dan met 12 weken moet je dan voor kiezen of je eventueel een niptest wil doen een niptest. Ja het is wel heel ver dat je dat nog kan beslissen hè? Ja dan vind, kun je, ja, dan is het echt wel een kindje Ja dan gaan ze testen weet je ja. wel, van uh, zou, je, zou het kindje eventueel Zijn um, er van down hebben en zo ja. En uh, ik had eigenlijk zoiets van, ja, en ook al zou dat zo zijn, ja. dan zou ik de zwangerschap gewoon door laten gaan eigenlijk. Ja. Normaal denk je daar nooit zo diepe over na, maar toevallig dan, Ja als je zwanger, als je zwanger bent, is het gewoon, ja. weet je, en dan, Lijkt me ook en, wel. en dan doe je die test en, dan, oh, en, uh, oh. test en uh, dan denk je van, ja, weet je, mij maakt het echt niet uit. Nou, het zal gewoon, Dan kan ik me ook wel in vinden dat je dat zegt, klopt. Ja. Ja. Hoe komt iemand bij zo'n hakenbro? bro? Ja, maar als je moe? moet kiezen, mm. voor altijd blind of doof? Mm. Voor mij is voor altijd doof. Ik, kan, ik heb daar nog gebadentaal bij met elkaar. Ja, je ik denk ook myself. wel. Als je blind bent, ja, dan, uh, dat zou ik echt heel moeilijk vinden. Ja, dan wat heb je aan naar iets luisteren als je het niet kan zien? Dan zie ik het liever en het niet, niet horen. Mm. Hebben jullie ooit een stalker gehad? Zo ja, wat deed hij of zij? Mm. Ik heb een heel leuk verhaal en dan was Robin bij. Oh, <laughs> oh my god, die was vergeten met die telefoon. Ja, nou, wauw. Ja, maar die heeft alles kapot gemaakt. Die, die stalker boven stalke boven nou, stalke. Ik wil hem niet echt stalken gaan noemen, maar ja, ik dat ja, was wel een next next level. level. Het was wel echt heel... Cool. Maar vertel even. Ja, nou, dus uh, ik had toen een tijdje... Was het echt contact? Nee, het was niet echt contact. Hij was helemaal maar... gek van jou. Ja, dat wil ik ook weer niet zeggen, want sorry als hij kijkt, dat vind ik ook oh, weer heel ja. raam te oh, zeggen. Ja. Maar, uh, ja, um, even kijken. Ja, overal waar wij naartoe gingen, overal waar wij uitgingen, hij was op iets daar. Ja. Dat was gewoon ook heel creepy dat ik dacht van ja, hoe weet jij dat wij hier zijn? Zelfs op plekken dat je dacht van bro, wat doe je hier? Ja, bij wat bijvoorbeeld? Je, oh, je, oh, je bent Wilke. Wilke. Ja, bij zo'n, dat is hier dan zo'n uh, homo, uh, zo Homo-tent, maar het was wel een normaal feestje wat in ja, ja. die locatie werd Maar zo'n jongens als hem zou nooit zomaar naar zo'n tent ja. gaan Ja, nooit dus, uh, Wat was het op een gegeven moment? Ik reageerde niet op hem of zoiets op de telefoon ik weet het niet meer, maar toen woonde ik nog bij mijn ouders en ik uh, woonde bij mijn ouders op de begane grond. Oh ja, dat was het ook. Hij wist precies waar ja, ik woonde. Precies. Maar op een gegeven moment uh, lag ik dus gewoon s'avonds in bed. Ik lag te slapen en ik reageerde niet op hem of zoiets. En, ja, je uh, had het gewoon een beetje laten afweten omdat ja. hij het niet zag zitten. Ja, klopt. Ja. Ik vond de aandacht vond ik ook leuk, maar daar bleef het ook bij. Ja, maar ik ben sowieso een meisje. Ja, je voelde vindt... niks. Heel verkeerd, maar... Ja, ik val achter op hele vreemde types en hele mysterieuze types. En als zo'n type mij aandacht geeft, bijvoorbeeld als iemand mij totaal niet wil, dat vind ik heel interessant. Daar ga ik achteraan, ja. ja. Omdat ik dat helemaal geweldig vind. Dat iemand ik mij niet wil. Gewoon niet haalbaar. Uh, ja, precies. Nou, ik lag dus in bed. En ik reageerde dus niet op die jongen. En op een gegeven moment... Uh, Klopte gewoon iemand keihard op mijn raam, terwijl mijn ouders die slapen gewoon boven En ik was helemaal Spaans benauwd En, en hij wist dat het bij je ouders was, Ja, yeah. Gewoon schamen, oh my god, ik lag in bed van, oh my god, mijn ouders worden wakker, mijn ouders worden wakker En hij klopte echt fucking hard, En ook volgens mij een paar keer En ik hoorde de hele tijd een auto lopen voor de deur Nou, niet lopen voor de deur, maar dat de jaren aan de die, de ja. ja, en ik wist gewoon dat hij dat was, want mm. ik reageerde niet En op een gegeven moment bleef ik hem gewoon de hele tijd maar negeren, negeren, negeren, want mm. ik was gewoon echt Oprecht was ik bang. Ja, je belde mij. Ja. Je was bang. Ja. Ik feest daar met jou toch of zoiets, ja. Je was echt bang. En hij zei kom naar buiten, kom naar buiten en de hele tijd op de app, maar ik zei volgens mij... Knapte licht... die ook op de ramen? Ja, ja, echt. Ja. En daarom werd ik dus bang. Ja. Maar op een gegeven moment uh, hoorde ik hem weglopen. Ik hoorde letterlijk zijn voetstappen en hij liep dus weg naar de auto en ik hoorde de auto wegrijden. Maar dit was echt een tijd, hoe lang was dit? Hij stond er sowieso 20 minuten. al. Ja. Het ik... was wel ik. echt een strijder. Ja. En op een gegeven moment is hij dus weg Dus ik loop heel voorzichtig naar de voordeur Helemaal pyjama make uploos weet ik veel wat Hoe ik erbij liep Dus helemaal daar naartoe lopen en kijken naar buiten Is hij weg, oh hij is weg, oké okay. Gelukkig en ik wil net weglopen. Opeens kijk ik op de vloer, buiten door het raam door Van de, van de deur Zie ik opeens een telefoon liggen En ik denk, huh? Dus ik doe die deur open ja, ik pak die telefoon op en die telefoon was gewoon helemaal doormidden gebroken. Hij was helemaal dubbel gevallen. En de warmte, de warm, ja, alles. Dus ik zat helemaal oh my god, wat heb je nog gedaan? Hij was gewoon zo para van dat ik niet reageerde. Hij gewoon zijn telefoon doormidden echt, gebroken. gek. Heb je daar nou ooit nog wel iets van nee, nee, dat was ook gewoon echt het einde. Ik heb hem nog wel eens een paar keer gezien, maar ik zie hem eigenlijk nooit meer. Maar ik heb hem één of twee keer nog gezien, maar ik zie hem, ik dat is gewoon, ja. Dat was gewoon echt gewoon dom. Echtste moment ooit. Zogenaamd interessant vind je dat dan. En dan op zo'n moment denk je, oh my god, bro. Ja. Maar, maar goed. Maar ja. Het begon dus over van of we een stalker hebben stalker, gehad. Ja. Nou, dat was dus mijn, stalker wil ik hem niet noemen, maar... Mijn enkel moment met die jongen, ja. Nee, ik heb niet echt stalker gehad. Nee. En meestal als een stalkerachtig was, dan was het iets op social media. Maar dan blok ik gewoon en dan... Ja. Hoor je daar niks meer van. Hoeveel week is Robin en hoe voelt ze zich? Nou, dat heb ik net al een beetje eigenlijk in de intro gezegd. Ja, 23 weken gisteren. Ik voel me nu eigenlijk wel goed. Want ik ben nu net in de zesde maand. En de eerste vijf maanden heb ik echt alleen maar lopen kotsen eigenlijk. Hè? Oh ja, klopt. Alleen maar ja. lopen kotsen. Elke dag. En vooral ochtends. En op een gegeven moment was het gewoon in mijn routine. En dat ik denk: van, nou ja, pak het, laat maar gewoon lopen. En uh, droog krekken. En dan ging het wel weer. Nou, voor de rest valt het wel mee. Ik begin al een beetje rugpijn te krijgen, maar. Ja. Hmm. Wel niet zo. Uh, beschrijf jouw leven in drie woorden. Het is gewoon waar ik naar streef. En wat ik eigenlijk nu op dit moment ben. Is gewoon gelukkig zijn. Ik ben super gelukkig. Ben Aan, je heel blij in, hm? Aan je doelen werken. Aan ja, je doelen werken. Ja, doelen doe ik dat op dit moment. Nee, maar eigenlijk mijn doel is. En dat werd ook heel veel gevraagd. van uh, Zou je kinderen willen? Nou, volgens mij mijn Instagram die weet al dat ik echt ja, bezig ben met uh, dat, even, ja, dat een zwanger proberen te raken. Dus dat is op dit moment mijn doel eigenlijk nog mijn enige doel ja op uh, ja op werkgebied wat is eigenlijk mijn doel I don't know ik ben echt nu alleen maar met mijn privéleven eigenlijk daar te richten ja. ja voor de rest niet echt ja dus drie woorden ik zou het eigenlijk niet kunnen beschrijven dan alleen ovulatietest zwangerschapstest en seks ja. <laughs> ik ja, denk alleen dat nou dat is op dit moment mijn situatie en die van jou is uh... ja voor mij is uh, moederlijk ja. uh, misselijk <laughs> Um, en haat aan koffie Oh echt? Ja, als ik ook koffie ruik dan word ik gewoon opgefokt, word ik gewoon agressief hmm. Ja, ik woon boven een, um, oh ja. een koffiehuis uh, of hoe noem je dat? Ja Ja Koffiecafé? Ja, koffie, koffie. ja dus shop. als ik dan... <laughs> nee, ah, zo is het eigenlijk wel, maar ja. nee. Dus als ik dan de aan open heb, dan komt die koffielucht dus naar boven je bent half bloedje Indoor, toch? Wat is je favoriete ontbijt? Dat, die link snap ik niet echt met Indoor en ontbijt. maar mijn favoriete ontbijt is eigenlijk pancakes. Half een pancakes, ik eet het niet elke dag eigenlijk. Ja, dat eet jij heel veel. Ja, Granola en ik eet er veel uh, brinta. Um, ja, dat is het eigenlijk. Maar het liefst eet ik elke dag pancakes met uh, aardbeien, poedersuiker, siroop, alles erbij op. Sorry, ik heb hier ook niet Ach. Hoeveel kinderen zouden jullie later willen hebben? Ja, ik ben uh, een beetje autistisch, dat ik alles in even getallen wil. Ja. Dus het is dus op 2, 4, 6, 8. Dus dan zou zeg, ik wel... Wat? Ja, dus het oh, is dus op 2 graden. 4, 6, 8. Dus zou ik wel voor de 6 willen gaan. Wow. Als het mij gegeven wordt, hè. Als ik dat mag. Oh hey. Maar dat echt niet. Ja, vooral. ik zou wel een heel groot gezin willen. Ja, sowieso wel. Beetje gezellig. Ik dacht dat ik veel was met vier. Ik zeg ja? altijd vier. Maar jij komt aankakken met zes. Wow. Nou. Mm -hmm. Oké. Okay. Maar dan moet ik wel opschieten. Nou. Even kijken. Hoe lang zei die al vriendinnen? Volgens mij vanaf dat ik vijftien was of zo. Ja, wel lang. Heel lang. Nee, volgens mij nog eerder. Ik had je toch foto's gestuurd laatst? Volgens mij, dat was in... Dat was bij mijn moeder thuis en dat was zelfs in de tweede nog... klas. Nee, in de derde, want in de Gepries, ik Grisikweg kende ik jou nog niet. Ja, hoe oud ben je dan? 13? Ik, ik was 11 in de eerste. Oh, ja. ja. Maar ik was iets ouder ja, dan was ik 14 of zo, 15. Ja, eigenlijk al vanaf uh, puppy. Ja. Ja, yeah, it's been a long time. Hij was hetzelfde vriendje ooit. Oh ja, klopt. En ja, niet tegelijkertijd. Niet maar we, uh, share. We, we were sister wives. <laughs> ja, sister wives. <laughs> ja. Maar ja, het was geen issue toen. Maar eerlijk, ja, iedereen ja. had dat vriendje gehad. Mijn ja. hele klas had dat vriendje gehad. Maar dat was vriendje, echt gewoon kinderliefde, hè? Geen, als je, uh... als je die jongen nou ziet, denk je van hè, huh, hij? Ja. Dat is eigenlijk best wel gemeen om te zeggen. Nee, maar, maar hij was niet echt zo van de knapste jongen van de dat school. Dat is altijd zo dat als je jongens nu ziet. Die vroeger ja, maar had ik toen ook hoor. Die vroeger, zeg maar wauw waren en je ziet ze... Ja, maar maar een Vond je vroeger echt wauw? Nee, het was zijn karakter en zijn manier van doen en laten, ja, interessant wat hij hem heel leuk maakte. Hij was heel sociaal. ja, ja. echt zo'n, uh, ja. Kelly Futon zegt van, Kan jij ja. adopteren jullie mij als jullie zusje? Ja, oh, ik vind haar zo Kaylee leuk. is B. <laughs> ik ben echt fan van haar. Ik ja. ja. hou van haar. Ik kreeg echt heel elke foto als een fangirl. Mm. Echt, echt lief. Dat zo knap. Love you, ja, Hailey. love you. Even kijken, wat wordt er nog meer gevraagd? Wat voor drankje bestellen jullie bij Starbucks? Echt, gewoon super random dit. De um, die ice coffee. Ja, frappuccino, karamel. Mm -hmm. Extra karamel mm. met slagroom, ja. Nee. Hebben jullie samen ook een BFF pocketlist? Maak een top 5 wat jullie samen willen doen. Nou, ik weet wel wat het van Robin gaat zijn. Wat ze graag met mij samen wil gaan doen, dat yes. is... Ik wil graag met jou zwanger zijn. Ja, dat wou ik niet dus zeggen. Ik wil gewoon echt met haar zwanger zijn. Ja, bijvoorbeeld uh, ja, meisjes die wij kennen op Instagram, Nathalie en de Chanel, die zijn samen zwanger. Dat echt is dus goals. gewoon echt gold. Ja, ja. Superleuk, de foto's zijn ook echt to die voor. Echt. Maar we hebben afgesproken toch wel. met de tweede dat we het eventueel gaan proberen. Is dat zo? We hebben dat afgesproken? Ja, dat oh. heb ik gezegd laatst tegen jou. Oh. Uh, Wat vind je van designerkleding en accessoires? Ik heb niks met kleding nul no, niks. Nou, oh, maar ze draagt wel een pas. en Alexander McQueen schoenen. Ja, maar niet zeg maar. Ja, en wat bril. Het... Ja, maar dat was het. Ja. Ik heb het ook alleen meer met accessoires. Niet ja. echt kleding zozeer. Klap. Maar ik hou wel van die... Schoenen en tassen ja. vind ik wel belangrijk. Ja, en, en brillen. Maar ja. ik zal nooit een broek halen van nee. D-Squared of zo. of, of uh, Nee. Of een spijkerjasje nee. van die squad of weet ik, ik zit noem maar een merk. Ja, dat zou ik dan niet doen. Nee. En mijn broeken komen ook gewoon van Zara. Ja. Ja, uh, echt. Ja, ik heb dus raar. eigenlijk alleen maar met brillen, tassen, schoenen. Ja, accessoires eigenlijk. Ja. En voor de rest niet eigenlijk designer kleding Nee. Alles designer. Ah, ah, alles Hoge designer. Hoogpilaar. Ah, Goed bang Next question. Ik heb het idee dat jullie een, elkaar een lange poos niet hebben gezien. En nu weer regelmatig. Uh, klopt dat waar jullie druk of minder contact vinden, jullie te cute samen als vriendinnen? Nee, dat maar is dat klopt. Waar. Ja? Dat is niet waar, dat klopt. Ik ben maar één maand weg geweest. Hoor. Ja, maar we hebben. Contact. Ja, valt wel mee. We hadden echt een jaar lang gewoon. Elke keer wilden we afspreken, maar het kwam er maar niet van. Weet je, soms zien we elkaar wat langer niet, maar het is nooit. Het wordt nooit anders, want soms zien we elkaar. En Dat vind ik echt, dat ben echte vriendinnen van. Ook al zie je elkaar twee, niet, twee jaar niet, het is altijd hetzelfde. Het blijft hetzelfde. Het is nooit anders. Het is niet awkward. Het is gewoon gelijk weer goed, weet je wel? Want ja. zo ben ik ook. Ik hou niet van een vriendschap dat te veel commitment moet hebben. Van je moet verplicht. elkaar zo, zo vaak zien. En, en dat hebben wij allebei nee. niet. Ik hou daar totaal niet van. Nee, ik ook niet. Vriendschap moet hiervoor, niet een Heel zijn. Heel vaak blijvend. Ja. Dus maar toch weten dat je op elkaar kan bouwen. Ja, houden. precies. Want dus ik wist gewoon, ook al zou ik jou niet spreken en ik zou je bellen, dan zou je er zijn. Ja, en het was ook zo van, uh, jij had een fulltime baan, ik was ook heel erg druk bezig met het bedrijf waar ik toen werkte in allemaal. Ja, dus dat vergt heel veel tijd van ons. Ja, en dan ben je gewoon kapot, dan ben je gewoon moe. En ja, we zijn ook nu gewoon zoveel ouder, ik heb ook gewoon geen zin meer om uh, echt iets te ondernemen. En eerlijk, daarnaast zie je in Enschede, valt ook geen fuck te doen, dus wat moet je doen? Dus ja, ja. Daar komt het een, een beetje op neer, dus uh, nooit uh, bief gehad of zo tussen ons twee, nee, nee. Maar, om het voor bief gesproken, hebben jullie wel eens echt dikke ruzie gehad en waarover? Nee. Ik weet dat ik ooit één keer heel erg boos op jou was. Ja, maar dat was kind. Dat was als kind. Maar toen kwam Jo tegen een index met Daisy, maar ik weet niet meer waarom ik boos op jou was. Ja, was al op de eerste vlog heb je dit al verteld. Oh echt? Ja. Oh. Waarom was ik boos? Jij had iets over mij gezegd. Omdat ik over jou had gezegd dat je inhoudloos was. Oh ja, bedrijf. <laughs> dat, dat ben ik dus echt niet. Nee, ik Net ook. zoals de chick die laatst zei, van, je bent echt de defini definitie van arrogantie. Hoe zeg dat? Iemand had het gezegd, ook, ik had ook zo'n vragenpol gedaan en iemand had gezegd, van, jij bent echt de definitie van arrogantie. Ja, klopt. Maar ja, dat ben ik totaal niet... Ik zou arrogant kunnen zijn. En dat zei ik ook tegen haar. Tenminste, dat zei ik in het Oh, afgeven. heb je ook nog verantwoorden, uh, verantwoorden? Nee, ik heb gewoon gezegd van ja, dat gaf je mij waarschijnlijk een reden om arrogant te zijn. Want normaal, ik ben nooit arrogant. En misschien kunnen mensen mij ook arrogant zien als ze me door de stad zien lopen. Maar ik ben, ja, echt, ben echt iemand niet. met oogkleppen op. Kijk, ik ga niet ik ben geen Maxima die zo hoog lopen en iedereen gaat me voeten. Ik ben gewoon van ja... Uh, ja. En niet zo kijk ik ook nog naar de grond. Omdat ik gewoon, ik ben meer een onzeker persoon. En dat ik denk uit schaamte van ja, lop maar gewoon door, lop maar door, lop maar door, lop maar door Maar echt En dat kan misschien als arrogantie opkomen, maar voor de rest ja Nee ja. Oké, okay, volgende vraag De camera viel weer uit, dus ik moest hem even aandoen Maar waar zie je, je zo voor drie jaar? Nou, waarschijnlijk is je kiddo dan 2,5, uh, drie jaar? Tweeënhalf, ja twee en ja, dus ja, mommy. Ja, echt mommy life. Ik heb er zoveel zin in. Ja, ja als je zes kinderen wil, moet je dan denk ik tegen Tello alweer zwanger zijn, ja. of zijn, zijn geweest. Daar ja, heb ik eerst hè negen maand. Ja, ja en daarna gelijk weer. Huppa, ja. erop. Ja, ik hoop dat ik denk ik over drie jaar uh, dat ik dit jaar gezicht mag zijn van dat ik zwanger uh, mag worden. Eerlijk gezegd, ik dacht drie weken echt dat ik zwanger was. En ik was gewoon echt helemaal down. Ik heb echt gehuild. Ja. omdat ik zo zeker was, omdat ik alle symptomen zag en ik ben zo'n control freak, ik wil die dingen in de hand hebben en ik hou helemaal zo'n schema bij, ik hou mijn cervix slime, dat klinkt heel vies, maar ik hou dat helemaal bij en ja, de dagen en hoe ik me voel, alles hou ik bij en mijn symptomen, die ja, die tonen echt aan van ik was zwanger. En op een gegeven moment was ik in een restaurant en toen was ik opgesteld en toen was ik gewoon echt... Mijn uh, cyclus is dus heel lang, die is 32 dagen en bij een normaal persoon 28 dagen, dus dat was mijn fout. Ik hield rekening met 28 dagen, ja. omdat het eigenlijk de eerste maand was dat ik uh, begon met uh, proberen. En um, ja, dus nu weet ik dat het 32 dagen is en ik ben nu of een paar dagen... Uh, Sekt... Uh, Wat, hoe heet dat nou? Vruchtbaar. Ben ik, vruchtbaar, ja, daar kwam ik niet op. Dus ja, uh, yeah, we shall see. Yo, heb je gewoon je opgegeten en weer terug gedaan? Oh, sorry. Iemand vraagt gewoon van hoeveel kilo ben je afgevallen, oude gewicht dan nu. Nou, sorry mij, ik ben echt gewoon echt dik aangekomen. Nou. Ik zit ook de hele tijd zo met mijn shirtje en alles heen en weer te gaan omdat ik me gewoon zo awkward voel. En heel toevallig uh, appte mijn personal trainer mij vandaag of ik over twee weken een shoot wil gaan doen in de sportschool. Maar ik heb ook gezegd van maar, sorry, sinds ik niet meer bij jullie sport ben ik echt aangekomen en ik heb echt mijn hoofd staat echt niet naar een fotoshoot maar ja dat is voor mij nu mijn goal om even de aankomende wanneer is dat? ja, ja 13 maart of zo mm. dus daarvoor moet ik me nou even oprichten. en na deze sushi ga ik niks meer slechts eten welke streamen heb je op je buik wat doe je er tegen ik kan of heb je streamen op je buik wat doe je er tegen ik heb eigenlijk nog helemaal geen streamen uh, maar ik moet wel zeggen dat ik mezelf wel heel erg veel in sowieso onder de douche doe ik altijd zwitser, zwitser olie of mijn hele lichaam en als ik dan uit de douche kom en ik heb me afgedroogd dan doe ik altijd de zwitser mama crème overal op dus ik moet zeggen ja mijn huid is volgens mij best wel elastisch dus ik heb echt nog geen streamen niks nee nou de camera viel weer uit maar de vraag was van uh, krijg je ooit uh, dm's van andere mannen op instagram nee. Ja, Michelle zei tegen mij ja, van wel. Zij zei van niet, maar ik kan me herinneren dat je vandaag nog zei dat iemand vroeg bij je single. Laat zei iemand van, oh ik heb je nog nooit gezien, je bent knapper dan Michelle. <laughs> Ja, en wat, wat vroeg iemand jou nog meer? Dat ik echt denk van bro, ik ben zes maanden zwanger Hoe durf ja. je mij een bericht te sturen? Oh ja, en ook met zo'n creep die een beetje into zwangere vrouwen was hè? Ja, het gezegd van ja, ik vind zwangere vrouwen echt mooi ja. ja, sorry, je bent echt raar En hij een beetje met je aanpakken omdat je zwanger bent Ja, Dat echt, uh... ik vind het zo raar En op, waarom zou je dit doen? Waarom zou je als man zijn dan? Ja. ja, maar goed Ja, ja. ja. en ik eigenlijk, ja Eigenlijk nooit Vroeger Echt Heel vaak, maar nu echt nooit meer. Vroeger was het echt zo van dat ik uh, dat mijn vader uh, voetbal aan het kijken was. <laughs> Toen had ik nog van oh ja, die heeft die DM gestuurd, die, die, die. Maar nu echt nee, we hebben Van aardboden verdwenen. Hoe was jullie childhood? Nou, ik denk die van jou en van mij eigenlijk allebei perfect. Ja, allebei hetzelfde. Ja, Bij, ja, we ik hebben heel veel overeenkomsten. Ja, ik heb echt super leuk jeugd gehad met mijn ouders. Ja. We waren altijd heel, nou niet avontuurlijk, maar die deden zoveel dingen met ons en we gingen altijd uh, met de camp op vakantie naar Spanje En dat wil ik nog steeds doen, dat staat op mijn bucketlist waar ik dood ga, wil ik met de camp op vakantie Ja, zo leuk Gewoon zo'n roadtrip en dan gewoon, een camper is gewoon zo leuk, want je leeft daarin Je kan je tv aandoen, je speelt spelletjes onderweg en dat hele, die hele vibe Gewoon dat, van vroeger zonder telefoon en weet ik veel wat ja. allemaal Echt. Ja. Ja, en ja, we gingen altijd overal toe, Six Flags, Efteling, weet ik veel wat. Ja, ik heb echt superleuk gehad en wij woonden ook nog op heel Meroek. We hadden altijd zo'n basketbalveldje, we hadden de spin, we zo'n klimrek en we gingen heel vaak bootje oplazen, gingen we in de beek, gingen we daar varen en weet ik veel wat. We waren altijd echt, oh ja, het mais plukken, het maisveld, allemaal van die dingen, mm -hmm. En dat mis ik echt, en dat we dat nu niet meer hebben. Ja. ik vind het echt erg dat mijn kind later dit allemaal niet gaat meemaken wat ik heb meegemaakt. En ik zeg ook altijd ja, de wereld altijd van, is gewoon helemaal veranderd. Ja, en ik zeg ook altijd van, ja, weet je wel, ik, ben, ik kom uit 1990. En ja, ik ben echt dankbaar dat ik ja. daar vandaan kom. want Wij hebben die gewoon ook nog gewoon meegemaakt dat je buiten speelt niet passen ja. met telefoon, geen ja. social media. En je hebt gewoon ook die hele ontwikkeling meegemaakt van, opeens kwam de computer, zo'n kast. En de social computer, media, en kwam de Ja, en dat werd dan opgebouwd. Ja. En vroeger was het alleen nog maar MMS, SMS of snake spelen. En wat je allemaal maar kan met je vandaag, telefoon, ja, is gewoon insane wat nu allemaal kan met je telefoon. Klopt. klopt. En ja, toen had ik gewoon zo'n oude grote Motorola of je had een Swing of en weet kijk, ik veel swing wat. Swing 200, ja. Gela. Ja. En nu op de school iPad, uh, Apple, weet ik veel wat je allemaal daar hebt. Ja. Dus dat is wel echt heel jammer. Maar goed. Uh, wat zijn de leukste momenten wat jullie samen met elkaar hebben gedeeld? Mm, heel veel. Ja, ik denk sowieso die vlogperiode, dat was wel echt heel leuk, want toen trokken we echt heel veel met elkaar. Ik mist die vlogtijd echt. Oh ja, dat is echt heel Maar leuk. het komt ook gewoon, het was uh, midden in de zomer. Uh, ja. Het was lekker weer. We, we zaten... waren zaten, alle zaten... We vrij gezellig ja. ja. Ja, we zaten... Nee. Oh nee. Oh nee, klopt. Ik was vrij gezellig toen. Ja, als je toch gaat vloggen, dan, kom je toch, dan ga je sneller wat doen. Ja, klopt. En het was gewoon gezellig en ja, ik ga gewoon elke keer stuk. Zoals laatst ging ik een stukje terugkijken van een vlog. En toen hadden we uh, gegeten in de stad en toen deed je die, die pussy slap bij mij. Oh ja, dit, volgens mij je dat heel vaak. Of oh, niet? maar dat was zo grappig. Echt? En als ik dat ook weer terug zag, dacht ik van ja, dat waren gewoon leuke tijden. Ja. En wat nog meer? Let the Village was heel leuk. Let the Village was leuk. Ja. Maar toen was ik zo dronken. Ik had me echt helemaal lam gesopt en we waren daar eigenlijk. Pas je niet vraagt Oh nee, weet je wat er ook nog was? Ik was niet binnengekomen. Ja maar het besef even hè. deze meid is gewoon dronken van twee ja, uh, bakaribriziërs ja. Ja. <laughs> Dan is zij gewoon helemaal de weg kwijt, ja. op mijn wijntje ja. ben ik al helemaal de weg kwijt Ja, ik? Oh, ja. maar ik kwam dus niet binnen want ik had via tickets op de tickets gekocht En die van jullie, en ik zei nog bij de, bij de poortje van Oh jullie ik zijn binnen, uh, weet je wat grappig zou zijn dat ik niet naar binnen zou komen Ja doen. en huppa. Ja. Ja, en ik kwam dus niet binnen, bij mij gaf hij dus aan dat diegene al binnen was, ja, dus het was vet oh, opgelicht. Shit. Dus ik stond daar en ik dacht, fuck, kut, en hoe, hoe, hoe moet dit nu dan? En uh, die, mijn vent zegt gewoon, ja, je moet gewoon nu een ander kaartje fixen. Er staan hier heel veel mensen die hun kaartje verkopen, dus ja, dan moet je maar een kaartje daar kopen. Maar ja, ik heb al een kaartje gekocht, dus ik vond het gewoon echt fucked up. Maar dat ik ken dus it. die organisator van die Let's uh, in Village, dus ik stuurde hem een berichtje. En uh, hij reageerde maar niet, hij reageerde maar niet en ik tegen die fan uh, helemaal bluffen toch van ja, weet je, ik ken, ik ken die dealersheet wel, weet je wel, van uh, let village, bla bla bla, ik heb een paar keer tickets opgestuurd, mm. maar deze keer toevallig dan niet. Maar ik stuurde een berichtje maar hij reageerde niet en ik zei gewoon tegen die fan van ja, hij is een hele goede vriend van mij, hij wordt echt boos als je me niet binnenlaat, je moet me echt binnenlaten, je moet me echt binnenlaten, anders krijg je echt Flikken, weet ik veel wat allemaal mm. en Toen zat hij te twijfelen, ik zag dat hij had te twijfelen En toen zei nou ja, oké, okay, ga maar naar binnen Dus gelukkig, op geluk, ben ik gewoon binnengekomen Maar goed, we waren naar nou waren... een keer om 7 ja, uur Ja, we waren heel laat En het was om 11 uur afgelopen En ja. eerlijk, als je naar binnen komt, je moet muntjes halen Dan sta je een half uur in de rij uh, Je staat uh, bij de uh, drankjes, sta je een half uur in rij maar dus ja, we hebben plama. niet echt kunnen genieten Ja, maar dus ik was Wel heel gezellig ja Dus ik was na een paar drankjes al helemaal aangeschoten En het regende, dat weet ik ook nog en ik, op een gegeven moment zag ik mijn ex lopen. Dus kijk, ik heb heel lang met mijn huidige vriend, heb ik heel lang een relatie mee gehad. Vanaf mijn 16e of zoiets. En toen is het dus twee jaar uit geweest. En daar vroeg ook heel veel mensen naar. Klopt, het is twee jaar uit geweest. En uh, ja, ik zag hem en ik had altijd nog een zwak voor hem. Eigenlijk wou ik nooit bij hem weg. En weet ja. jij ook van, ja. Het moest gewoon, omdat de situatie voor ons was gewoon niet goed. En we waren echt tegenpolen op dat moment. Ik zag hem daar dus. En ja, ik was de hele tijd op die Letter Village aan, aan het zoeken, had een rood jasje aan En ik vroeg oh, ja, zelfs we? aan En zelfs tegen onbekende mensen, ik liep gewoon naar hen toe en ik vroeg gewoon aan hen maar, Oh my god, heb je iemand gezien met een rood jasje? Ja, heb je iemand gezien met een rood jasje? En ik heb het kijken, rood jasje, rood jasje, ik ging op hekken staan, alles, weet je dat nog? Ja op zoek naar iemand met een rood jasje. Maar nou, ja. uiteindelijk was die net village afgelopen. Gingen we naar de auto, dus we zitten in de auto. Zie ik op is iemand met een rood jasje? Hier zagen we hem eindelijk. <laughs> Van alle duizenden, tienduizenden auto's ja. die daar geparkeerd staan, stond zijn auto, of hij was met een vriendse auto, weet ik veel, die stond gewoon schuin tegenover ons. En bij letterlijk je komt daar niet zomaar weg. Je moet echt allemaal over wachten. Dat was niet normaal. Ja, voordat je weg kan. Wachten, ja. Ja. ja, dus ik werd de hele tijd geconfronteerd dat mijn ex daar dus rondliep. En elk oud afging, chicky regelde daar, chicky regelde daar. Oh. Dus ja, en ik hele tijd... Nee, ik moest niet houden, toch of wel? Nee, maar je niet... was wel gewoon... Ja. En er ja. was ook nog een jongen met ons mee, hè. Dus besef, die jongen werd helemaal gek van mij, met mijn gelul over mijn ex. Michelle, man. Ja. Michelle, man. En ik ben echt gewoon stom vervelend als ik aangeschoten ben. Ik ben wel ja. schattig. Ja, maar je bent heel aanwezig. Ja, ik ben heel, heel aanwezig. Heel druk, ja. Vriegelig. ja, Heel awkward. D'r echt een klein kind, ja. Oké, okay, next question. Ben je hier klaar voor Robin? Dit is wel, best wel een pittige. Misschien gaat dit de meest pittige zijn van allemaal. Oké, ik het voorzitter. Ja, ik heb gewoon schijt. Ik ga het wel beantwoorden, Maar kijk of jij het gaat doen. Heb jij nee? ooit een one-night stand gehad? Nee, man. Nee? Nee. Oh, good girl. Nee, nee ja. Nou, ik heb het wel. <laughs> <laughs> het is echt iets waar ik me dood van schaam, maar ik heb gewoon schaam. Tuurlijk, nee. ik heb een keer one-night stand gehad. Ik denk. 7 op de 10 meisjes heeft wel een keer een one-night stand gehad. Maar dit was ook mijn enige en echt one-night one stand waar ik gewoon echt spijt van heb, omdat het gewoon super awkward was. En ik ben gewoon niet die persoon die dit kan doen Jij kent mij, ik kan dit niet, ja, I don't know Maar ik maak gewoon van een situatie Wat een heel leuk en heel dit en helemaal dit Je is gewoon heel graag. awkward Ik maak van alles een awkward situatie Was het een rebound? Wat is een rebound ook alweer? Ja, rebound was het chip. zo van uh, een vervanger om iets ja, ja, ja, ja. te vergeten? Wat ik dus net zeggen, Ja, ja, ja was een rebound ja. Dus ik dacht, nou ja Michelle, doe het maar Weet je wel, dus die kerel was helemaal Wat vanuit de hoek ja, hier naartoe van gekomen. Echt. Maar gewoon zoveel spijt. Ik voelde me zo vies, zo klein. zo. Ja, die jongen die, wou dus, die zei dus echt tegen mij, dus was dit het. Dus ik dacht echt van, oké, okay, je wou dus echt iets serieus met mij beginnen. En ik dacht echt, ik had echt zo'n periode dat ik dacht van, alle jongens willen allemaal hetzelfde. En ze willen alleen maar één ding en daarna is ze klaar. Dus ik had gewoon echt al geaccepteerd, oké, okay, van dit was het, ik ga naar huis, ik ga echt bakken of shame. Ga ik naar huis, mezelf helemaal in slaap huilen. Maar daarna zei hij gewoon dus van, ja, Van is dit het, van, ja, ik wil je vaker zien en dit en dat. Dus ik ben ja, helemaal... ik wil jou. Ja, maar ik had dus echt niet zoiets van, nee, ik schaam me zo dood, ik wil je nooit meer zien. Ik wil je hele bestaan, dat jij bestaat wil ik helemaal niet meer weten. En ik wil nu echt in de grond zakken en mezelf gewoon... Maar hij was wel een leuke jongen. Ja, hij was een leuke jongen, maar nee, hij was geen sukkel. Nee, nee, nee, dat is wel echt een leuke jongen. Maar goed, dus dat was een beetje juicy vanuit mijn kant. wat ik dacht van, ja, fuck het is verleden tijd. Ik, als ik er nu naar terugkijk, is het gewoon super grappig. Dat ik zo apart was. zie je tafel is helemaal leeg. We hebben de sushi op. En uh, ik wou nog een, uh, een ASMR-video met je doen met, uh, met mochi-ijs. Ik laat wel een klein stukje zien. Ja, we hebben wel een klein stukje opgenomen. Ja, bijvoorbeeld dit. Ja. Mm -hmm. Ik heb het speciaal. Oké, okay. de batterij is bij de licht, dus We moeten het echt heel snel doen. Ik heb het speciaal gisteren besteld op internet en we gaan eten. Moet je ijs? Hey, zo leuk, ja. Oké. Mmm. Ja, van die is lekker. Mm. Mm. Maar ik heb ze dus zelf ook gemaakt met Ben Jerry's ijs. En mijn deeg heeft wel meer smaak. Deze smaakt echt nergens naar, toch? Deeg. Mijn nee, deeg niet, nee. Nee. Oh, accu leeg. Zie. Bruh. En toen viel dus de camera uit en weet ik veel wat allemaal. Echt issues met de camera ja. vandaag, hè? Want we waren om half zeven, ja, half zeven begonnen. Nee, half vijf begonnen. Het is nu half zeven. Dus ja, twee uurtje mee bezig geweest, maar ik had geen reserve. Reserve. Zo ging ik grap ook gewoon redden. Tussendoor. Maar ik had geen reserve-accu. Uh, dus ja, we waren gewoon genaaid. En de zon ging weg. Dus het is nu ook al bijna donker. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. <laughs> zeg jij. Bedankt voor het kijken. Tot de en volgende keer. En we zien jullie de volgende keer. <laughs> Doei. <laughs> Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Het staat nepo! Doe nee. normaal he, nepo! Oké okay, mensen, ja, we hebben het echt helemaal gehad ah. zoals jullie merken, we zijn helemaal klaar mee uh, Ik, ik wil niet echt goed. dat je heel graag aan mijn huis gaat, ben je helemaal zat en nee, grapje. Oh, je oh, Doei! Hi guys! Kijk naar de camera! Ja! Je hey. okay. moet ook kijken dat ik geen lipstick op de heb ofzo Als ik met mijn paspoort hoor Echt? Ja, want <laughs> ze zijn niks! Nee, een uh, normale paspoorten ging ik maken en daarna zeg maar zogenaamd, je krijgt die gratis toch? Ja yeah. Want je mag niet lachen op die paspoorten, oh. op die paspoorten toch? Ik keek die niet, ik zeg, Ja, mag ik in niet hier te luisteren? En ik zeg, waarom? So. Echt? Oh. <laughs> Moet hm. die raam niet dicht met de scooters? Nee, is wel leuk <laughs> Ambulance tussendoor en zo Go with the flow <laughs> ja zeker Go with the flow ah. You okay? oké? Okay. Oké okay. okay. allemaal hi, hi. en welkom bij een nieuwe video Ik ben met mijn lieve vriendin Robin hi, hi. En het is echt zo lang geleden niet <laughs>